Nog even een massa-sintje. De raam is dicht. En deze stuur hoort ook dicht te vallen. Lukt dat? Nee, die gaat niet meer dicht. Masha, kom eens. Kom eens. Oh, Masha. Kom eens. Hé. Hey. Sintje. Oh, Sintje. Hé, hey, Masha. Ik ga weer naar binnen. Goed. Hé, hey, Masha. Sintje.